Hoi allemaal, ik sta hier bij de Warmozierskade nummer 25 in Gouda. Zoals je misschien wel weet, de Warmozierskade is heel centraal gelegen, dicht bij het station en dicht bij het centrum. Wij krijgen hier toch binnenkort een woning in de verkoop, namelijk deze. Zoals u kunt zien staan er meerdere woningen in de verkoop, maar waarom moet u nou specifiek voor deze woning gaan? Ik zal het u gelijk even laten zien. Deze woning heeft bijvoorbeeld kunststof kozijnen um, en zowel aan de voor- en achterzijde screens of rolluiken. Ideaal, met dit weer natuurlijk, kunt u het lekker koel houden binnen. Bent u geïnteresseerd geraakt? Uh, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Dank u wel.